Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor morgen. En vandaag ga ik op pad met Wim. Met mijn collega voor mij. En Wim heeft vandaag eens het heup, de heup, de heup, het heupholster om. De heupholster, weet ik veel. Um, in ieder geval, het is niet zo, ik zeg het zo van vandaag eens. Maar die, dit heup, ja wat de fuck is het eigenlijk? Sorry dat ik, uh, ik scheld. Maar is het nou het heupholster, de heupholster, dit hulp? Dit heupholster, die heupholster, in ieder geval dat ding, hoop ik dat dat wel goed is, uh, krijg je alleen als je eigenlijk... Oh, wacht, ik moet wel even zo meteen, uh, anders blijven jullie dat horen. Uh, die krijg je eigenlijk alleen als iemand uh, last heeft van zijn heup, echt. Dus, uh, nee, sorry, ik zeg het ook echt gewoon 500 keer verkeerd. Beenholster is het. Sorry, het is een beenholster. Um, de heup redt, wauw, ik weet het echt oprecht niet In ieder geval, hij heeft hem op, op zijn heup, logisch, ik heb hem op mijn been Het is niet zo dat je mag kiezen, van zal ik hem op mijn been vandaag pakken of op mijn heup um, Alleen als je last hebt van je heup, dan mag je het uh, beenholster gebruiken uh, In ieder geval, die hebben wij nu Ik vind het eigenlijk wel sick uitzien, dus ik ben aan het denken om het gewoon standaard te pakken uh, voordeel is uh, of ja, er is geen voordeel ja tot ver uitziet nadeel is dat je niet echt letterlijk je wapen uit je holster pakt uh, het blijft uh, echt uh, bij je blijft hem bij je heup pakken maar in ieder geval kan melding van iemand die wordt gezocht daar meteen in. zulu Mesa. vliegt mij daar staat onze toerant ik heb net al voertuigcontrole gedaan buiten beeld fix het toch anders dus uh... de zulu vliegt mij vliegt daar achter al helemaal ik weet helemaal niet wat voor een voertuig dit is joh. ik heb helemaal verpest ik zie de zullen naar nou, de vliegtuig. ik voel me uit dat hij over die andere brug heen gaat is gegaan Can we get with ja, dat denk ik echt ja, is zo andere brug gegaan Parallel brug, rechts van mij dus. Ik ben eigenlijk meer aan het zoeken naar die Zulu dan naar de auto. Omdat ik ten eerste wat ik al drie keer heb gezegd. Ik weet niet hoe die auto uitziet. En ten wat tweede... Oh <laughs> Zo, heb ik uh... Oh, daar nou, vliegt de Zulu. De, de vernachte begeeft zich in westelijke richting. Ik voel me eigenlijk tot die mij dus hier ergens komt. zit die motorrijder zijn? zou eens kunnen, hè? Ja, dat is hem denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Of is het gewoon een asociale motorrijder? Ja, dat is hem. Stopteken gegeven, gaat er direct vandoor De Motor is snel en kan makkelijk door het verkeer manoeuvreren Ja dat kan ik niet zo makkelijk als een motor maar het gaat nog goed, even afkloppen dat het ook goed blijft gaan. Oh. Oh. Hij gaat hem op, op een moment gewoon crashen hij ergens op knal ofzo ja nu gaat hij ons uh, kwijtraken of gaan wij hem kwijtraken het is maar weer oh, het gaat nee misschien nog niet het ging nog opvallend uh, verrassend goed manoeuvreren tussen de stoep en de auto's ja, maar als we nou gewoon lekker links blijven rijden als ik jullie rechts wil inhalen dan zijn we niemand in last. We gaan er snel Ja, nu kan hij gas gaan uh, geven. Ik ook, maar moet toch ook opletten op het verkeer natuurlijk. Hij ook, maar hij doet dat minder. Ah, die zullen vliegt er wel naar boven. Ja, oh my god, waarom? Oprecht, waarom? Ik hou er niet zo van om op de snelweg te rijden. Ik wil gewoon door blijven rijden. Maar hier gaat het weer. Kijk, hier moet ik weer manoeuvres uithalen. Waarvan ik denk van ja, waarom? Oh wacht even, hij rijdt uh, niet meer op de snelweg. Dan kan ik hopelijk een beetje in de buurt komen. Wat gaat hij doen? Hij staat stil. Nou, hij rijdt weer. Uh, Is je okay. Het is hier druk. Het is nu wat rustiger. We kunnen een collega erbij vragen. Dat is een B-klasse met een Audi sirene. Dat zei ik jullie nog alvast. vast. Maar dat horen jullie nu ook al. Die gaan Kom op, rij! Oh, ik word dus ook gestoord van, van die b klasses Of ja, niet van die B-klassen, van de collega's eigenlijk. Oké, okay, nu is het een beetje klaar. Nu gaan we er gewoon voor zorgen dat jij stil kan staan. spreekt de politie, Oh shit. Pak hem collega! Allemaal die handen op je knieën zitten. Lekker oh man. Zag je die collega gek? Als ik gewoon wat blijven zitten, mijn voertuig was hij gewoon uitgestapt, We hadden alles gedaan. Wat een basis die collega ook. Deze melding is verkeren. Sorry, piece of crap. Oh, en een rist, en er zit een teamspeak, en dan moet ik maar even bleuren. Verdracht overgedragen uh, aan de cellen aan in het cellencomplex. Ja, je stappen me en uh, weer terug de stad in. En dan zijn we nu. Mijn collega gaat de kentekens checken. Van voertuigen voor ons. En achter ons. En overal. Komt er iets gezonders uit. De voor Dan geven we die even een stopteken. En dat is in dit geval al het geval. Want bij het voertuig voor ons. Daar is de bestuurder van. Als het, of de eigenaar. Uh, heeft een ingevorderd rijbewijs. Dus die zou niet verder mogen rijden. Of die zou niet mogen rijden als die ook daadwerkelijk in het voertuig zit dat zegt natuurlijk het is natuurlijk niet zo tot ik ben echt lekker aan het praten vandaag in ieder geval dit is natuurlijk niet zeker dat hij ook daadwerkelijk de bestuurder is dus dat gaan we even controleren zitten er meerdere mensen in het voertuig? nee dag. hallo Hi. we hebben een uh, rijbuis van u zien dankjewel dit was wel de eigenaar van het voertuig ik. nou ik Sam, rijbewijs ingevoerd, dus dat betekent dat je niet mag rijden. Dat weet je als het goed is ook, dat is jouw medegedeeld. Um, dan krijg je dus wel een bekeuring voor. En dat is een flinke in Amerika blijven. Als ik die uitschrijf laat ik jou inmiddels uitstappen. Want je mag niet verder rijden. Dus je moet in ieder geval even. Uh, vervoer zelf regelen, iemand die het voertuig komt ophalen, dat maakt allemaal verder niet uit hoe je het doet als je zelf maar niet verder rijdt. Wat ik ga doen, jou ondanks alles, toch nog een fijne dag wen uh, wensen, ja ik ga je auto even daar neerzetten. Ja collega wacht ik ga wel even gewoon snel zin oprit ja maar kan hier staan ja nou hier staat in ieder geval mevrouwke als je dan um, Iemand heb gevonden die je auto ophalen of zo. Dan kun je hem daar dus ophalen. Sleutels uh, gooi ik nu naar dat toe. En wij gaan door. Er is een ANPR-hit gekomen bij, op een voertuig. Uh, namelijk iemand die uh, een ander heeft aangereden. Kan een uh, auto x auto ongeval zijn. Kan ook een aanrijding zijn met een voetganger. Heeft links in een groen of wij? Nee, links. Um, in ieder geval, we gaan er niet meteen vanuit dat de vuurwapen gevaarlijk is en zo. Dus we gaan ook niet helemaal BTV uitvoeren. Maar we gaan wel even een stoptekentje geven. Op de, de Volvo. Vo ja. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. pak u gewoon een parkeerplaats. Er zitten meerdere mensen in het voertuig. Ik vind het altijd eng bij deze meldingen. Ik zet mijn voertuig wel zo neer, tot we daar al meteen weg kunnen. Oftewel hier. Oké, oh, kut, dat werkt niet meer. Goedendag. Hey. We gaan raar was zien van u meneer? Nee, die gaat erdoor. Oh, die schiet. Wat, waarom kan hij ik... niet. Handen omhoog, omhoog die handen! Veel lijnen collega. This is We are code er zijn geen eenheden meer nodig. Nou zij trok echt een zwaar wapen. Als zij had geschoten was ik dood geweest. Uh, haar heb ik ook direct met een uh, schot in het hoofd denk ik uitgeschakeld. Ondanks dat zij. Uh, ja ik ben ook echt wel in mijn nek geloof ik geschoten hier. door die people daar zij had geen kans om te schieten ondanks dat het uh, um, verdachten zijn die flink zijn toegedragen hebben ze wel recht op zorg uh, en dus uh, ook uh, recht op een ambulance dus die laat ik komen uh, ja wachten geduldig af, mijn collega's zitten te zien ongedeerd uh, ik weet niet precies wat er nou ja wat er nou gebeurde, ik deed op, op dat menu openen van dat hoe heet dat, uh, traffic police menu maar dan kun je je wapen dus niet pakken en hij pakt dan zijn wapen en dan zit ik helemaal van oh shit en dan heb je, je hand op je op je schouder en dan ja dikke stress, maar goed we hadden redelijk snel ons vuurwapen normaal als ik een vuurwapen probeer te pakken wil ik al te snel schieten en dan sla ik altijd nog eerst, dat had ik nu geloof ik niet dat so, is ook wel fijn. Vijf reten. Dank Ga jij nog... Uh, is dit nou weer? Ja? Moet je weer naar mij? No? Ik wil net zeggen, ga jij nog kijken bij die vrouw? Nou, hij is in ieder geval dood. Snap ik. Ah, niet maar zij zal helemaal dood zijn, denk ik. ik zal maar eens kijken. Nee, ik wil zeggen, er is dus, uh, even kijken of we een schotwondje. zien. Maar die was geloof ik echt gewoon in het hoofd hoor, Vraag Graven en neem ik op deze kant op. Christus, dat kan toch alleen maar fout gaan mensen. Ik snap niet dat hij begrafenisondernem niet komt. Ja, nu snap ik het wel dat hij niet komt, want de, ja nu komt hij. Daar is hij. Ja ik kan niet zomaar mijn slachtoffer of mijn uh, dode lichamen hier laten liggen. Die gasten zijn flink aan het racen met z'n Ah, Ik moet die auto ook nog. Uh, Try walking, Collega, ik vind het nooit leuk als je achterin gaat zitten. Dus uh, kom maar even voor en zit er bij me. Gezellig. Ik kan aan deze kant staan. stap ik hier Komen ze daar nou weer? Ja, dan komen ze weer. Nu zijn ze wel voor mij. Nee, nee, nee, Doorrijd, doorrijden, doorrijden, doorrijden, doorrijden, door rijd door! Oh. Eentje rijdt hier parallel. Is het daar voor ongeluk zo te zien? Ik kan niet meer rijden zitten. zien. Uitstappen. Hier komen. Ik ben aangehouden. Belangrijk rijgedrag, je rijbewijze is bij deze ook direct ingevorderd. Je voertuig, ja, die gaat worden afgesleept, maar die heb ik ook bij deze ingevorderd. Ik ga je fouilleren, heb je dingen bij je niet bij mag hebben. gaat gebeuren ik ga je meenemen naar politieproces samen met mijn collega dan ga je worden voorgeleid voor de hulp officier van justitie uh, die gaat allemaal kijken of jouw aanhouding houden je mond is, man waarom kan ik hem nou niet gewoon vastpakken uh, zo. kijken of de, de aanhouding rechtmatig is en uh, bla bla bla. dan uh, komt de recherche nog even praten want die wil graag weten net zoals ik wie jouw uh, vriend was die uh, met jou was aan het racen What the fuck dude? Kom welchel. mij. Dichtsbij zijn er. Ik zie jullie zo meteen, want zoals jullie ziet.. Zien, zoals jullie zien. Het is druk. Dus het gaat wel even duren. En dan kunnen we wel de hele video volmaken met... Uh, in de file hier staan. Of we gaan gewoon poef naar de volgende melding. Of in ieder geval naar het volgende shot. Dus uh, dat doen we met een mooie beam zo meteen. Beam! En dat was de beam. Uh, we zijn er weer. Of ja, weer. We zijn bij uh, het politiebureau. En we gaan door. We hebben nog steeds een raampje achterin kapot. Dus uh, hopelijk uh, blijft hij wel een beetje heel. Deze dienst nog. We gaan kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen. Waarom sta je daar en niet hier? Dat is vreemd. ik check. Komt er niks uit, dan zal ik het laten voor wat het is. Ik ga het volgende kenteken voor mij aantrekken. 8, 8, Sierra. fox Dan laat we het seven, lekker voor seven, wat het six. is. No, 10, 99, 18. We have a Melding prio 1, vermoed ik. Persoon loopt met een mes rond, bedreigt mensen mogelijk. De collega en ik ga die kant op gaan uitkijken naar de verdachte. Of we hem aantreffen en hoe het dan gaat verlopen. Oh, er wordt gestoken. Ja. Stoppen, stoppen! Oeh, daar heb ik echt. Dan die handen meewerken. weg wegtrappen. Dat ging maar net goed. Gewoon meldingen. Uh, de meldkamer gaf meer informatie tot er op dat moment werd gestoken. We komen daar aan en we zien deze beste mevrouw um, op iemand afrennen en ook een steekbeweging maken. Uh, daar staat het slachtoffer. Op uh, het moment dat wij hier aankomen uh, rijden wij haar gelukkig aan. Of dat was mijn bedoeling. Ik reed haar aan, gelukkig de verdachte, of het slachtoffer niet echt. Dus dat was mooi, waardoor zij viel en niet haar steekding kon afmaken. Um, ze had nog cannabis bij, is in beslag genomen. En we brengen haar naar het bureau. Maar uh, ik denk dat dat uh, een mooie daad was. Of dat dat een mooie actie was en goed is gelukt. En voor als je je afvraagt waarom ik nog steeds dat uh, Rockstar-editor open. Dat uh, links boven de map in beeld nu niet hoor. Maar uh, de andere... Continu eigenlijk wel, als ik iets meemaak. Dat is omdat ik mijn intro een beetje van plan ben anders te doen. En ik ga eens kijken hoe dat eruit gaat zien. Dus jullie hebben de intro gezien, met andere beelden dan normaal. Ik denk dat jullie dat wel gaver vinden. En ik hoop dat ik er iets van kan maken in ieder geval. We nou gaan ja, nu even hier zo binnendoor, via de spoedhuis en hulp van dit ziekenhuis, naar ons cellencomplex, waar wij deze mevrouwen droppen dan ga ik even weg. Maar daar hebben jullie geen last van. Want uh, de deurbel zal zo wel gaan. Niet moet ik eten bestellen, Maar omdat iemand even iets komt ophalen. En dan ga ik daarna gewoon verder waar ik ben gebleven. Maar dat is nogmaals voor jullie. Dat is het fijne van filmpjes en van editen. Jullie hebben daar allemaal geen last van. Jullie uh, zien mij direct weer terug. Terwijl ik misschien pas een uur later weer uh, opneem. Daar zijn we. We dragen gewoon lekker over naar de collega. We gaan niet... Uh, zoals we altijd doen hoor. Uh, Twee is dat we gaan niet helemaal met de mee naar binnen lopen waar wat is dat dan dat is in dat politiebureau waar we vandaag de dienst zijn begonnen daar um, daar ga je dan de kelder in daar kom je dan uit dan zet je er in een cel dan uh, doe je, je deur achter je dicht en dan loop je weer weg en dan span je weer zoals wij hier normaal spannen. kunnen we ook wel een keer doen maar lijkt mij eerder dat dit leuker is uh, of makkelijker is voor mij en ja, wederom wat nutteloze video minuten lijkt mij als we dat gaan doen. Uh, zoals ik al zei, we gaan even een bakje pleur doen hier binnen. En uh, als de melding komt zien jullie we ons wel weer. Tot zo. Nou, daar ben ik weer. Ik, uh, we hebben geen meldingen meer gehad. Kan natuurlijk ook wel eens. Video is ook wel lang genoeg uh, geweest. Uh, leek mij zo. Dus toen ik achteraf was uh, al begonnen met editen... Toen ik was begonnen met editen, zag ik tot eigenlijk de video al bijna 25 minuten was. Ja, dan ga ik uh, niet verder uh, nog met mijn video, dan vind ik 25 minuten zo uh, genoeg. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik uh, laat even weten of jullie de, het beenholster uh, vetter vinden en leuk vinden. Uh, en wat jullie van de intro vonden. En dan zie ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn, ik weet het zelf ook nog niet. Dus een verrassing voor jullie en voor mij. Ik ga er eens wat voor zinnen. Tot dan. Doei.